Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. Welkom terug bij de Stofjes. Zondagmorgen, jee. Nou, zo jee was je eigenlijk niet. Het ging niet zo heel erg lekker vandaag. Maar goed, waar het dan door komt, ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat het wel weet, trouwens. <coughs> Natuurlijk, door het voetballen bij vier dagen in de week of door de week ben je bezig op het veld. Uh, het zijn met, uh, met de meiden, het zijn met, uh, met de jongens, bij Juliana. Ja, dat is al uh, twee weken weggevallen. Dus je, je, je doet twee weken lang op de doordeweekse dagen eigenlijk uh, niks meer. Dan zou je zeggen van, nou weet je, dan uh, trek je je loopschoenen aan en dan ga je gewoon lekker wandelen. Hè? Of lekker hardlopen. Maar ja, dan is het weer te donker. Dan heb je niet zoveel behoefte aan dan. Dus dan is het dan toch weer even... Ja, toch even iets anders. Nou, we hebben ook weer even een uh, mooie nieuwe koep aangemeten. Dan was ook weer uh, tijd. Ik had weer een te lang. Dus we hebben eventjes het uh, scooter gepakt en eventjes eroverheen gegaan. Uh, Heel mooi kort. Super. En ik denk dat het ook mee te maken heeft omdat je natuurlijk dan niet bezig bent week. Ja, toch ook oh, toch een uh, beetje het.. Uh, het Sinterklaas uh, gebeuren. Dat je uh, uiteindelijk toch uh, ja, een keer een pepernootje extra pakt, of uh, ja, misschien een stukje speculaas. Ik weet het niet, een stukje chocola. Het, uh, ja, nou goed. Het zij zo. Maar dat ga ik daar ik zien als ik ga weten of dat, dat zo is. Straks gaan we in de overwedstrijd uh, spelen bij Iliana tegen Dio. Hoe dat gaat na twee weken, geen training. Ja. Ik weet het allemaal niet. Gisteren was met de meiden afgelast. Vanwege het veld. met de vanwege het veld. Ik had die leider van Reen nog een keer gesproken. Begin van de week. Over de tijd. De tijd was een beetje, vond ik een beetje krapjes. Dan mag ik het hier tijd na het spelen om dan terug naar de kleedkamer te gaan omkleden en weer weg te gaan. Ik kon echt niet anders, maar hij zei alles als het in doorgaat, valt wat, wat we hebben, leeg, ja, ze hebben Ze hebben daar geen kunstgras als het een beetje nat is. Of te nat is, ja, dan wordt het afgeweerd. Ja. Dat is waarschijnlijk ook gebeurd, want natuurlijk uh, heeft de hele week uh, een beetje geregend. Een beetje nat geweest. Dus ja, ik zag het eigenlijk wel een beetje aankomen dat het deze keer niet goed door, door corona was, alles wel door, uh, door de veldomstandigheden. Dus uh, ja, dat. Ja, vanmiddag uh, dan een wedstrijdje thuis. Of thuis bij Juliana, Kunstgras, kan altijd doorgaan. En uh, ja, gelukkig geen, geen melding dat er bij de tegenstander uh, of misschien bij ons uh, iets van uh, corona is. Dus we kunnen lekker, uh, lekker uh, trainen of lekker voetballen. <tosses> Ook natuurlijk met, uh, met de bepaalde restricties. De kantine blijft dicht. Voor, uh, voor, uh, voor extra bezoek. Er mag niemand uh, extra op het sportveld uh, zijn. Uh, ja, dan is het uh, eigenlijk uh, omkleed de wedstrijd te uh, spelen. En uh, ja, dan zien we wat we daarna uh, doen. Volgens mij mag het voor de thuisspelende club, mag de katin, wel even open blijven. Maar goed, geen code, dus ik mag niet naar binnen. Van vandaag, nou, natuurlijk vanavond mag ze stappen. Gaan we even kijken, ik ben benieuwd. Gisteren zinder uh, in de uh, kwalificatie gekeken, het is, als je toch eens snel bezig, Maar ja. Net het laatste muurtje, Wat verdorie, want dat met die hoze weg. Maar goed, we zien het vanmiddag wel. Dus ik hoop dat hij er het beste van kan maken en dat hij, uh, dat hij het eindelijk eens een keer binnensleept. Het te rijden natuurlijk in Abu Dhabi, dus uh, ook daar, daar kan nog uh, kan van alles gaan als het vandaag niet mocht lukken. Dus uh, nou ja, zo, uh, in ieder geval is helemaal uh, top. En uh, voor degenen die deze video's kijken, geval bedankt tot zover. Steeds, ik uh, vind het steeds leuk om te doen. Oké, okay, sommige zijn dan niet heel uh, spontaan vandaag wat je hebt met je vlotter. Uh, goed, zo is het. Ik kan niet altijd tegen zijn. Ik, eh, ja, ik doe het gewoon zoals ik het doe. En dat vind ik leuk. En daar, eh, ja, dan hoop ik dat, het, eh, dat jullie dat ook eh, wel leuk vinden. En eh, nou ja, goed, ik zou in ieder geval zeggen, eh, voor zover het nu kan, Alvast was een blauw duimpje omhoog voor eh, vandaag. Sowieso voor alles wat er komen gaat in de sport vandaag, wat er gebeuren gaat in de sport. Er is genoeg te doen, ook Nederlands technisch gezien. Uh, dus uh, we hebben er helemaal top. Nou, Vind je deze video's uh, leuk, nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal. Dan komt het helemaal goed dan zie ik jullie volgende week zondag weer terug. En dan, uh, ja, dan kijken we wat er in de mensen gebeurd is dus uh, en zowel met mijn uh, gewicht als met, uh, met bijvoorbeeld Max. Of dat je gerecht hebt. Dus jullie dan de volgende week weer. Ik zou zeggen, ciao.